In dit filmpje ga ik je laten zien hoe je zelf een memoji kan maken. Dit doen we in de app Berichten. Je kiest voor een nieuw bericht. Vervolgens klik je op het mannetje met de hartjesogen. Je tikt in de balk links op het plusje. En dan krijg je een vorm van een hoofd te zien. Je kunt zelf de huidskleur instellen, het kapsel... De wenkbrauwen, de ogen, het hoofd. Je kunt zelfs kijken hoe ziet iemand eruit met een bepaalde leeftijd. De neus, de mond, de oren, eventueel gezichtshaar. Een bril. Die kan ik ook een kleurtje geven. Net wat ik zelf op heb. Eventuele gezichtsbedekking. En ik kan mijn kleding uitkiezen. Wanneer ik op gereed druk is mijn emoji klaar en kan ik hem gebruiken. Succes met het maken van je eigen emoji.